Welkom bij weer een nieuwe video, die deze keer geheel in het teken staat van het thema emotie en trouwfotografie. En we zijn daarvoor in Blijdorp en daarvoor hebben we speciaal Ashwin uitgenodigd. Hij is trouwfotograaf en jurylid geweest bij Het Perfecte Plaatje. We hebben vandaag twee bruiloft in scène gezet. We hebben een heel mooi Hindoestaanspaar en een prachtige Afghaanse bruid. Nou, we hebben er zin in. Let's go, jongens! Ja. Mijn naam is Ashwin Gishawan, ik ben van Totaalfotografie. Ik ben al 12 jaar bruidsfotograaf en ik kom uit Utrecht. Ik ben bruidsfotograaf geworden omdat dat voor mij uh, het boeropleek waar ik uh, mijn meeste, het meeste mijn creativiteit in kwijt kon. En kennis kon maken met diverse culturen, uh, emoties vastleggen, uh, creatief met licht omgaan en natuurlijk spelen met allerlei nieuwe technieken en, uh, en camera's. Emotie in een bruidsfoto is erg belangrijk. Dat is namelijk het echte gevoel. Uh, dat zijn namelijk de foto's die je echt gaat voelen en uh, die je echt kan doen terugblikken naar hoe het daadwerkelijk was uh, tijdens zo'n dag. Wat ik doe in moeilijke locaties zoals hier is eerst even kijken waar valt het licht het mooist. Want wat ik niet wil is bij de opmaakfoto's straks dat ik heel veel schaduw in het gezicht krijg. Ze hebben een makkelijk trucje voor, namelijk gewoon mijn hand. Ze dus kijken gewoon naar mijn hand en dan zie ik van hé, hey, kijk hier valt het licht heel mooi. Vlak. Draai ik verder, zie hier alweer schaduw. Nou, hier zit veel schaduw. Nou, hier vind ik het licht mooi. Dan zoek ik een uh, nou, toch wel een mooi creatief achtergrond. Ik denk dat dit mijn fotokader gaat worden straks. En, uh, ja, de lens die ik moet gebruiken hier is een 85 mm, want ik wil niet storende elementen, die dus die lichtvlekken daar er straks op. Ah, heel gaaf. Mooi zeg. Hey ja, Aspin, uh, welke apparatuur is nou echt onmisbaar voor bruidsfotografie? Uh, nou, het is sowieso belangrijk om twee hele goede betrouwbare camera's te hebben. Uh, ik heb zelf de Canon 5D Mark IV, twee keer. Dit zijn camera's, ja, die hebben zich gewoon bewezen die, uh, ja, die, die zijn zo goed als onverwoestbaar. Nou, je moet goede lenzen hebben, lenzen die ook in dit soort nou, vochtige omstandigheden het gewoon, nog steeds gewoon goed doen. Ja. Uh, dit is dan bijvoorbeeld de 85mm lens, ja? hele fijne lens. Dan heb ik hier nog de uh, 35mm lens. Uh, deze is en lichtgevoelig, uh, snel, maar ook haarscherp, zelfs op uh, diafragma 1.4. Uh, de 35mm gebruik ik vaak uh, voor echt het journalistiek, het verhalende. Het uh, is iets meer hoek dan wij zelf normaal kunnen zien. Plus het voordeel van de 1,4 lens is dat je een soort van bijna groothoek hebt, maar ook nog met een mooi uh, onscherpte, uh, zo'n bouquet effect oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Kan, uh, kan creëren. En dit dwingt mij om heel creatief te fotograferen, om niet in en uit te zoomen. Dus ik moet naar voren en, en naar achter om, om, om elkaar te zoeken. Nou, een andere lens die voor mij onmisbaar is, is de 16 35 en, uh, dat is misschien heel raar, want ik heb natuurlijk ook de 35mm, maar ja. deze gebruik ik uh, voor onder andere facefoto's. Als het heel druk is, en uh, ik heb veel mensen, dan kan je een soort van diepte-effect meer creëren en een groothoekvertekening. Om een goede trouwfotograaf te zijn, moet je heel veel in huis hebben. Naast de goede en betrouwbare apparatuur ook heel veel reservespullen, accu's, geugenkaarten, lenzen, extra camera's, snelle computers. Maar om echt fotograaf te zijn moet je ook heel veel creativiteit hebben, talent, een goede gezondheid, want het is zwaar werk. En wat ik zelf ook belangrijk vind, echt wel goede sociale skills. Je moet wel weten hoe je met mensen om moet gaan en hoe je eventueel mensen ook moet kunnen aansturen. Oké, okay, we gaan beginnen met uh, dat jullie straks vanaf de ingang ja. uh, hier naartoe kunnen lopen. En uh, je als je me ziet, je mag me gewoon voorbij lopen. Uh, je hoort vanzelf wel van oké, okay, ja, het is goed zo. Een... Het is belangrijk dat jullie gewoon het leuk hebben met elkaar ja. en, uh, en lekker dicht tegen elkaar aan Je mag elkaar vasthouden als ja. je dat fijn vindt. Een uh, goede trouwfoto voldoet aan uh, diverse dingen. Uh, namelijk het belangrijkste, de foto moet echt inhoud hebben. Je moet de foto echt voelen en daarnaast moet de techniek natuurlijk goed zijn. Dus je licht, het juiste moment, de compositie en misschien nog een stukje creativiteit en soms een eigen identiteit die je als fotograaf hebt. En dan hebben we de 100-400 lens. Kijk, dat is een... Uh... Ja, dit is een hele rare lens voor bruiloften. <lacht> er zullen niet veel fotografen in hem gebruiken, maar we zijn... In de dierentuin, dus dan is het super gaaf. Je kan daarmee uh, achtergronden super onscherp krijgen en een foto helemaal plat drukken. Oh ja. Dus je kan een hele toffe effecten mee doen. En bij sommige bruiloften uh, kan je een soort van bijna macro-achtige foto's maken zonder dat je recht met je neus bovenop moet zitten. Dat is voor mij echt een onmisbare lens. Ja, ik snap het. Uh, een goede flitser. Nou, dit is een uh, Canon 600-flits. Ja. Super gaaf. En uh, daar gebruik ik ook een triggertje voor zodat ik hem ook gewoon op afstand kan. Uh, kan bedienen. En een flitser gebruik je alleen bij, uh, bij donkere omstandigheden of gebruik je die ook gewoon ik uh, Ja, volledig bij donkere omstandigheden, maar ook als ik gewoon creatieve foto's wil maken. Als ja. dus ik denk van, nou ah, weet je, dit is heel mooi met contrast, maar ik heb een klein beetje flits nodig. Ja. Of ik wil een kleurgel voor, ja, dan gebruik ik een, een flitser. Op de vraag wanneer, uh, hoe ik weet wanneer ik moet klikken, nou, dat heeft echt te maken met mijn intuïtie, uh, mijn gevoel, uh, mijn ervaring. Om een voorbeeld te geven, uh, soms heb ik van die brauwte waarbij bruidsparen zo gefocust zijn. En uh, dan is het net het ene moment dat ze toch tussen dat gefocuste naar elkaar kijken. En, en net die ene glimlach, dan weet ik van oké, okay, nu moet ik klikken. Dat zijn de momenten. de vraag wat nou de juiste instelling zijn voor uh, trouwfotografie. Nou, het is heel moeilijk om er antwoord op te geven, maar wel wil ik zeggen, wees niet bang om echt hoog in je ISO te gaan. Liever een foto met ruis, maar wel het juiste moment, dan een foto zonder ruis, helemaal glad, maar onscherp. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze video. Ashwin. Als laatste, heb je nog een tip voor fotografen? Ja, zeker. Het is super belangrijk om uh, echt de passie erin te houden. Want passie maakt dat je creatief blijft. Dus uh, ik vind het belangrijk dat mensen gewoon blijven fotograferen. En of nou een bruiloft, of tussen andere dingen fotografie. Zorg dat je die passie blijft houden, want dat maakt dat je creatief zal blijven. Hey uh, Ashwin, hartstikke bedankt dat we met jou mee mochten gaan vandaag. We ja, hebben ja, heel brand... veel geleerd. Fijn al die tips en tricks. Super bedankt, ja, hartstikke dankjewel. leuk. En uh, ja, wil je meer van uh, Ashwin zien, ga naar zijn Instagram, totaalfotografie. Kunnen we nu alleen nog maar zeggen, vergeet niet te abonneren, like deze video en tot de volgende. Ik zeg, de drie technische dingen zijn uh, light, composition en moment. Ja. En ik heb nog een vierde, dat is magic. Dat is je, ja, een soort van een, een emotie, een gevoel wat je niet kan omschrijven. Ja. Net als die foto, de Afghan girl, die Afghaanse vrouw met die blauwe ogen en een rode gewaad. Steve uh, McCurry, ken je vast wel die foto? Oh, ja. Die hele bekende die uh, jaren 90 oh, nog steeds. Viera gaat vaak. Ja, dat is gewoon een portretfoto, want ja. je blijft gewoon kijken. en dat is gewoon. Die foto, die foto heeft iets magisch waardoor je gewoon die foto. Je weet meteen welke foto ik het heb. Ja, ja. Ja.